Ja, vandaag is het zover, eindelijk na al die jaren voorbereiding. We gaan de eerste twee patiënten uh, behandelen in het tablatiecentrum. We hebben er allemaal erg veel zin in. We hebben lang getraind en er erg naartoe geleefd. Uh, dus het is spannend, maar het gaat helemaal goed komen. Dus uh, we gaan meteen beginnen nu. We zijn begonnen in de hartkathetisatiekamer en hebben de patiënt onder narcose gebracht. En daarna zijn we doorgegaan naar de MRI. En daar was het natuurlijk een klein beetje onwennig... Want het was de eerste, maar dat in aanmerking nemen is het eigenlijk heel mooi gegaan. en hebben ook het, uh, het doel bereikt, zoals het gaat hebben. Je hebt een flutterablatie en dan heb je ook een technisch resultaat. Een technisch resultaat is eigenlijk nog vrij makkelijk bereikt ook. Ik vind het heel bijzonder dat ik hier een van de eerste patiënten geweest ben in de MRI. En dat, ja, dat is een bijzondere mooie ervaring geweest. Ik heb de voorbereidingen bijzonder prettig gevonden, want ik was hier erg vroeg. Omdat ik nou ja, het leuke kreeg voorgeschoten om ook bij die MRI te mogen kijken. Ik ben er één keer in Kwin geweest, 20 minuten, dus in volle bewustzijn. Dus ik heb gevoeld hoeveel herrie die maakte en zo. Dus het was erg leuk om, om dat mee te maken.